Er is in deze nieuwe tijd één middel waarmee jij als zelfstandig ondernemer het verschil maakt en dat is video. De vraag is volgens mij niet of je video's gaat maken, maar wanneer je video's gaat maken en delen. En het is helemaal niet zo ingewikkeld als je misschien denkt, want je hebt er niet meer voor nodig dan een smartphone, een statief en een microfoon. Zo haalde een Vlaamse klant van mij met één videolancering, die helemaal was opgenomen met een smartphone, maar liefst 36.000 euro omzet binnen. Een andere klant haalde met één Facebook-live-uitzending één klant binnen van 40.000 euro. Alles is mogelijk zolang je je schroom maar laat varen en het gewoon gaat doen.